De dagen erna knapte het diertje al veel meer op en begon zelfs met Ruben te spelen. Ruben begon ook steeds meer te lachen en was steeds minder tegendraads aan het reageren tegen Thomas en Susanne. Beiden merkten ze dat al zeer gauw, maar hadden de afspraak gemaakt met Ruben dat ze geen zwerfdieren meer in huis zouden nemen, alleen omdat dit voor meer pijnlijke processen zou gaan zorgen en dat wilde ze niet. Ruben was door het nieuws mega enthousiast geworden en blij dat het eindelijk ging gebeuren. Zijn moeder ging trouwen en kreeg eindelijk een vader erbij. Al niet een echte vader, maar wel een vader en daar was hij al blij genoeg mee.